Hey, de vakantie is gedaan, maar we blijven ervoor gaan. Hey, mooi rijmpje. Tijd voor een fucking nieuwe lol. Ja! Krijg er een, krijg er een, krijg er een. Was het echt Wie? Nee. En dan, en dan, de plank. Er is niet eens plank. En vier plankenslijp. Natuurlijk is het schooljaar weer aangebroken. En Janos en ik hebben dat even mooi geïntroduceerd. Die video kunt je hier zien. Ja, we hebben goed Yo, ik zit hier in de klas. <lacht> <lacht> Kennismaking. Long time no see, maar ondertussen ben ik in het Virginie Loveling gebouw geweest. In Gent. We zijn helemaal naar de bovenste etage geweest. Ik heb dit avontuur beleefd met mijn twee goede matjes. We zijn samen helemaal tot de bovenste etage geweest. Dat was echt een prachtig uitzicht. Ook zit er in mijn klas een legend die mij gratis appelmoes heeft gefixt. Love you, Arno.